Ik ben uh, Martje van Doren, ik ben uh, 47 jaar, de vader van twee kinderen en uh, kom uit Utrecht. En uh, ik ben zanger van beroep. Ja, ik, ik word bestemd wel als een levensliedzanger, maar ik zing allround van top 40 tot noem het maar op. Ik ben van alle markten thuis. En ik werk in een café in, uh, in Amsterdam, op het Rembrandtsplein, Bloemenweppie. Mijn twijfels waren, ja, ik heb uh, dan gekozen voor de filmbehandeling. Heb ik hier onder bij mijn wallen laten doen. En mijn twijfels waren, ja, ik was gewoon heel bang voor de, voor de, voor de naald. zeg maar. Ik heb er echt een jaar tegenaan lopen hikken van, uh, zou ik het wel doen, zou ik het wel doen? Nou, toen zag ik een filmpje voorbij komen van van partij voor injectables. En uh, toen dacht ik van nou, ik, uh, ik ga ervoor. Maar ervaring, ja, je bent gewoon heel geruststellend. Je voelt je eigenlijk op je gemak, je legt het allemaal goed uit. En uh, ja, ik heb er niks van, ja, ik, twee kleine prikjes. maar. Voor de rest heb ik er heel weinig van gevoeld. Pijnloos, ja, ik vond het pijnloos. Kijk, wie mooi moet zijn moet pijn naar deze spreekwoord. Maar uh, ik had die stap wel eerder moeten nemen en niet zo lang, uh, lang moeten wachten. Het resultaat vind ik, ja, het is, ik heb net in de spiegel gekeken, ik denk het is wel een heel verschil. Ik heb wel een heel frissere blik en uh, ik denk dat het morgen nog beter is. Wat alleen maar mooier. ik zo zou ik het aanbevelen. Ik zou, ik zou het eigenlijk aan iedereen aan willen raden, als je twijfelt over jezelf, weet je wat, als je denkt van ik zie er vermoeid uit, terwijl je dat helemaal niet bent. Het is gewoon voor iedereen aan te raden, voor mannen, vrouwen, ongeacht welke leeftijd je ook bent, tenminste. Het is wel een leeftijd dan verbonden natuurlijk. Maar als je denkt van ik zie er vermoeid uit, ik heb ballen of weet ik veel wat, gewoon doen. Uh, de afspraken die ik met jullie gehad heb, vond, vond ik heel perfect. Ik gege, kreeg je kreeg sms'jes binnen, netjes een e-mailtje binnen, wordt netjes opgehaald. Net, nou, je voelt je eigenlijk helemaal thuis hier. Je bent niet zoiets van, oh, Bruno, uh, ik zit nu bij een dokter of zo. Dat niet. Nee, ik voel me eigenlijk helemaal thuis.